Hoge Publiek! Welkom bij Kerstcircus Ahoy! Wij gaan vandaag naar Ahoy, het Kerstcircus. En daar gaan we een dagvlog van maken. En de weekvlog die komt ietsjes later. Een uh, andere, andere keer toch? Ja, een andere keer. Ja. Oké. Okay. Nou, um, ik moest zes uur mijn bed uit. Het is nu tien over half 8 en we gaan zo rijden. Dus dan zijn we er om uh, uh, vijf over 8. Het is een beetje vroeg. Ja, weet je wel. We zijn bij Ahoy. Ja, we zijn er. Het kerstcircus. Nou Kim, heb jij al ervaring met het circus? Ja, ik ben al wel eens net circus geweest. Oh. Uh, toen was ik zes. Het was in Zeeland volgens mij. En toen, uh, ja dat was nog de tijd dat het, uh, dat het wel niet zielig was met de diertjes. Dat is nu natuurlijk niet meer. Maar uh, toen heb ik nog op een kameel gereden. En toen heb ik nog met een tijgertje op de foto gestaan. Nou ja, nu zou ik dat eigenlijk niet meer doen met die tijgertjes, want ik vond het toch wel een beetje zielig. Ze worden het toch wel in zo'n klein hokje en, uh... Maar het is toch ook schattig? Dat wel. Het is veel sneeuw, soms. En die kameel dan? En die kameel stond in zo'n, weet je, zo'n zo lijnvakje. Maar zo eentje, ja, dat kan. Ja. ja. <laughs> kijk, um, ik heb geen ervaring... Nou, ik heb wel ervaring met circus, alleen nog niet met dieren. Ik ben vroeger toen ik klein was, ben ik naar het circus geweest. Zaterdag vrienden van mij. Alleen een clown heeft me heel erg hard laten schrikken. Dus sindsdien ben ik een beetje bang geworden voor clownen. Maar gelukkig zijn er geen clownen vandaag. Alleen paardjes. Dat hoop je dan maar. Maar er zijn wel clownen. Nou, dat ga ik niet. Visitor. Ik heb er ook nog een visitor. We zijn aan het wachten. Dus we gaan nog een stukje voor het circus. We zitten nu in de personeelskantine van het Aoi en uh, het is best wel gaaf hier. Oh, een mega monster! Ik wil heel graag eens een attractie. Het is echt gaaf. Ja. En dan zeggen ze dat ik te klein ben. Ze wel ook in het circus, jongens. Ze is aan het oefenen nu. ik Kijk, zo leer je de overslag. En ik word een lamp. Uh, en Kim, steen. Kim is uh, ons lampje vandaag. Tadaa! Ga je nog meer doen, Tess, of was dit het? Kim kan ook lopen. Ja, Kim, laat ze. maar heb oh, mijn <laughs> Misschien moet je dat stukje nog ja, <laughs> maar niet in. Ik mooi stukje. <laughs> Oké, okay, gaan we. Ja, ik wacht. Ja ja. We zijn tot de conclusie gekomen dat Kim oud wordt, want ik zei ga staan. Ja. Boink, zo zie je, ze stort ook gewoon in elkaar. En we zitten even te wachten, want hun zijn daar allemaal aan het praten. Dus dan moeten de meisjes even zelf punchjes doen. Maar we hadden gezegd Kim, als je nou gaat staan, en dan ga je even achterover met je handen. Tess kan het wel zegt ze. Zo nou Ja, anders hier. Nee. Zo? Nee, dat is niet goed hè. nou Baas Kim <laughs> zegt het is dus niet ja. goed. Nou Kim, laat maar even zien hoe het dan wel moet, hè? Ik als helpen? Als we dan uh, ik... Kim gaat alweer de broek op Nou, daar gaat ze. Ja, Oeh. Nee, die ooit. Nee, ga lukken! Ja, dat <laughs> Soepeltjes! Oeh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou je kan zeggen wat je wil, maar ze heeft hem. Tada! En nu weer omhoog, Kim. En nu komt er iets heel spannends. Ik weet niet wat ze doet, maar het ziet er wel eng uit. Ja, wat die meiden net deden was ook eng. Oh, vlog. Nou, goed bezig. Kan je anders weg. Nou en daar ze boven zit dan de muziek, het orkest. We zijn nu backstage, backstage, backstage in de, in de kantine, de, waar de ex uh, zitten. Ja. En ik viel bijna slaap. Het ligt echt heel lekker dit. Nou, mag ik jou misschien hallo eerst Zeg, Hoe is het? Gaat het goed? Ja. Wat kan ik je helpen? Ja, ik, ik had een vraag voor je. Je wilt me wat vragen? Ja. ja dat kan. Mag ik het? Ja, tuurlijk. Okay. Wat doe jij in het circus? Nou, ik ben verantwoordelijk dat die mensen een beetje aan het lachen te krijgen. Dus ik ben de komiek in het circus. Maar ja, je kan ook clown zeggen, maar dat is een beetje oude wet. Want in deze tijd, uh, die grote neus en de grote, dat is voorbij. Dus dat zijn allemaal, wij doen het een beetje anders, een beetje moderner. Dat jullie, die jeugdige publiek, ook een beetje dat leuk vinden. En uh, ja, niet alleen met de kleine kindertjes, niet de peuters Dus uh, ja, daarvoor ben ik verantwoordelijk hier. En we hebben hier binnen dan 3000 mannen sta ik dan alleen. En uh, dan moet ik ze laten lachen. Ik sta nooit alleen, ik sta met deze. Ja, ja, je hebt geluk. Je hebt geluk. Ik sta daar alleen voor de mensen. Ja. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Oostenrijk. Oostenrijk? Dus ja. Nou ja, in het circus, in de showwereld, ga je overal reizen, dus voor ons is niks ver. Dus we zijn het gewend om even naar Frankrijk te gaan. Ik kom net van St. Petersburg vandaan, van Rusland. Dan kom ik hier naartoe en dan ga ik weer naar Denemarken en dan ga ik weer naar huis, naar Oostenrijk. Dus dat is allemaal normaal, voor ons is dat niet meer zo, zo erg om te reizen. Dat is een deel van je werk. Ja, maar nou, ik blijf vooral in Nederland en in België zo. Ja, de, ja dat is ja, ook fijn. Dat is normaal, hè. Als je niet, ons, ons vak is een beetje anders, dus wij moeten een beetje reizen. Maar als je hier leeft en hier woont, Nederland is ook heel mooi. Toch? Ja? Vind je het mooi hier? Wat vind je het leuk, in België of in Nederland? In België. In België. Ik dat de frietjes beter zijn. Nee. Nee, helemaal niet. Die zijn niet beter. Ik ben één keer op vakantie geweest, dat is ook hele leuk. Waar was dat? dat weet ik weet het niet. Dat was zeker ergens in Duitsland. Nee, in België. In België. In België, in ja. België slechte friet in België, daar gaan we nooit mee heen. Dan moet ik me even zeggen waar het is, daar ga ik niet heen op vakantie. Waar nee, was dat nou? Noordennen. Noord ik Noord ga je gelijk opschrijven, Noordennen. Nordenne niet op vakantie gaan, slechte friet, niet te hachelen. Oké, okay, heb ik opgeslagen. Oké, okay. waarom ben je eigenlijk niet? Nou, dat kan ik heel snel vertellen. Omdat ik niets geleerd heb. Dan moet je een piepo worden. Nee hoor, okay. Ik wou altijd, eigenlijk. De mensen aan het lachen brengen. En niet op school, ik wou niet de schoolclown zijn, maar ik wou dat altijd als beroep doen. Ik heb altijd mensen gezien die in een circus of in een show gewerkt hebben. En dat vond ik hartstikke mooi. Dus dan begon ik dat ook een beetje te leren, maar wat ik niet wist, dat clown zijn of komiek zijn, een heel serieuze zaak is. Je moet er heel heel zwaar aan werken. Je moet heel veel instrumenten spelen, je moet heel veel trainen, je moet heel veel timing krijgen. Moet je ook verschillende talen spreken? Ja, natuurlijk, want met jou praat ik toch Nederlands. Ik ben toch Oostenrijk, hè? dat hey. heb je al uh, gezien. En als ik in Sint-Petersburg ben, moet ik met de mensen Russisch praten. En als ik in Frankrijk ben, moet ik met hun Frans praten. En hoeveel talen kan je dan ook Nou, zo'n stukken vijf, zes. Ik kan er. Twee. Nederlands nee. en Belgisch? Nee. Ik Flaps. kan een klein beetje Engels. Ja, dat is toch prima? Yeah. Ja, maar je kan nog niet alles, ik heb ook niet alles gelijk geleerd, dat gaat toch step by step? En dat is, ik vind dat prima. Als je Engels is belangrijk, want mijn zoontje, ik heb nou mijn die is negen jaar oud en die leert nu ook Engels, want dat is ook heel belangrijk. En daarna komt het wel. En sommige mensen hebben een goed oor voor talen en die, die pakken dat gelijk op. En sommigen hebben een beetje meer moeite ermee. Maar als je, een, als je Engels en er misschien nog eentje spreekt, dan uh, is het toch perfect. Ik zou ook Latijn willen spreken. Latijns? Ja. Dat is ook, maar als je gaat studeren is dat belangrijk. Hè? Als je arts wil worden, moet je Latijn. Maar Latijns is sowieso een goed, goed taal om te, om te leren. Okay. Altijd goed. Het is wel moeilijk, maar, ja, ja, maar, maar het is wel goed om te, om te doen. Hoe laatst ga je ook veel oefenen? Ja, okay. Ik weet het niet, dat weet uh, onze uh, grote directeur, maar ik, ik heb geen idee. Dus uh, het gaat over de hele dag. En dat is een andere ding, wat je moet leren in de showbusiness, is wachten. Wachten, wachten, wachten, wachten. Bij ons is het vooral uh, stallen regelen. <laughs> ja, om stallen regelen. Ja, dat doe je het hard een paard. Ja, twee En dan misschien een keer. Ja, echt waar. En nu, hebben jullie hier de paarden al gezien? Nee, nog niet. Nee, nog niet? We hebben een hele hoop paarden, 25 paarden hier. 25? Paden hier. Ja. 20? Ja, zoiets. Oké, 20 paardjes. 20 paardjes. Maar dat is ook wel spannend, hè. Om even te kijken. Nee, ik denk dat jullie vast mogen gaan kijken. Als je, je gaat vragen, dan mag je even kijken. En dan hoef je niet meer bang te zijn voor de klant. Ben je nu nee. nog bang? Nee. Nee, want we zijn ook maar gewone mensen, hè ook niks anders dan je vader of je moeder of je oom allemaal normale mensen paarden kijk hier staan al, al paarden oh. die worden gepoetst oh. nou, heel veel werk hier in de 25 paarden hè dat is ook <laughs> uh. um, where do you come from? We came from Hungary. Okay. Um, and uh, during the show, why do you keep the horses on the leash? Yeah, yeah, the yeah because the Hungarian post, it's, uh, it's it starts like I come in on two horses. And, uh, and every round comes one more and they have a lunch, a gumi on the back. And I always get it. And oh. I always get more and more and more and on the end I have 20 in my hand. So that's the, the reason of the act. And <laughs> uh, uh, kind of breed uh, that uh, you have with uh, you? Ah, we have Arabians, uh, six uh, Amir Arabians, and four uh, Shaggy Arabians. And uh, we have eight Friesians, Holland Friesians, They come from Holland. We was coming here to buy them. We have two Tinkers and six uh, six Hungarian uh, really heavy horses. Which uh, they they are they are used to to work in the in the in the forest to, to pull like woods and some stuff like that and we jump on their back so they are they are like like two or two and a half Arab together one horse it's uh, one Arab is like 450 kilos and the, and the, the jockey horse is like 1000-1100 kilos it's like a little elephant why did you choose to um, do this for your uh, work i born in i born in the circus already when when already i'm the seventh generation and uh, like it's normal by us so it's, it's not it's not um you don't have to do it but if you like it when you are small you you you can do it so i when i, when I was already small like three four five years old i was always in the stable i was always by the circus so i'm, I'm used to it Okay. Ik vond de diertjes echt super schattig. Die, uh, die hondjes die helemaal uh, gingen staan en zo, best wel schattig. Ik vond ze niet zielig, want uh, die zag gewoon aan dat ze het ook allemaal heel leuk vonden. En, uh... Hoe merkte je dat dan? Sommigen waren een beetje enthousiast. Ja, dat <laughs> heb ik ook gemerkt, ja. De clown, um, ik ben eigenlijk nu best, ja ik weet niet, de clown is best leuk. Want... Ik vind het ook grappig dat hij vijf of zes verschillende talen kan. Ik heb drie verschillende talen horen spreken en dat is best veel. Vier zelfs. Vier? Oh ja. Hij ging van Nederlands naar Duits, naar iets wat op Italiaans leek, ja, naar Russisch. Oh ja. Wil je ook naar het kerstcircus? Kijk dan hier beneden. Daar staat de daar, daar link waar je de kaartjes kan kopen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vooral een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En check ook gelijk die van Kim. Doeg!